Werken aan je gezondheid is steeds meer een sociale activiteit. Iets wat je doet met en voor anderen, persoonlijk en ondersteund met digitale middelen. Dit biedt kansen voor innovatieve oplossingen vanuit jezelf, de wijk waar je woont of vanuit organisaties die je helpen met bijvoorbeeld e-health. Ter illustratie het verhaal van Lara en Mehmet. Lara maakt zich zorgen over haar vader Mehmet. Ze denkt dat hij depressief is. Ze de deelt haar zorgen met een vriendin die haar een link stuurt naar het wijkplatform Samen Beter Westerpark. Na wat rondkijken stelt ze anoniem een vraag in de vraagbaak. Hoe kan mijn sombere vader hulp vinden? Lara's vraag leidt tot meerdere reacties. De buurtmaaltijd reageert met een digitale uitnodiging voor hun maaltijden in de wijk. Een bewoner raadt de zelftest over depressie aan die op het platform staat. Een op de vraagbaak dienstdoende huisarts pakt meteen door. Lara kan met een druk op de knop een terugbelafspraak maken bij haar eigen huisarts. De huisartsendienst op de vraagbaak ontvangt daarvoor duurzame financiering van samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties. Er verschijnen, naar aanleiding van Lara's vraag, ook suggesties vanuit de content op het wijkplatform: activiteiten in de buurt, zelfhulpprogramma's. ...en groepen met aan de vraag gerelateerde thema's. Op aanraden van Lara schuift Mehmet aan bij de buurtmaaltijd... ...en maakt zo kennis met een buurtbewoner met wie hij veel gemeen blijkt te hebben. Lara maakt haar vader Mehmet wegwijs op het Wijkplatform. Mehmet opent het zelfhulpprogramma Somberheid. In het programma nodigt hij de praktijkondersteuner huisarts uit als coach. Aanvullend betaalt hij een digitale coaching module met zijn fitknip. Daarin kijkt de praktijkondersteuner mee en raadt opdrachten aan. Mehmet nodigt zijn nieuwe vriend van de buurtmaaltijd uit mee te kijken naar de resultaten die hij boekt. Mehmet voelt zich al beter. Nu hij meer sociale contacten heeft in de buurt is hij bijna niet meer somber. Was misschien eenzaamheid de oorzaak van de depressie? Ondertussen voelt Lara zich gesteund door de naaste groep en heeft nu zelf minder stress. Nu Memet weer energie heeft, wil hij graag iets doen voor anderen. Hij meldt zich bij de vraagbaak als vrijwilliger en nodigt zijn buurman uit om te komen eten.